waarom zit je dan in de make-up stoel, voordat je op zet mag? Ik denk ik, we staan eerst het hier zo, ik. en dan daarna nog even naar wiener en Dirk Dus ik ben make-up, dus binnen een uurtje ben ik al klaar, maar dit ja, is hier het langst. Hoe haal je dit er aan het eind van de dag weer af dan? Nou ja, dat is echt met twee man uh, staan te boenen, alcohol en uh, dus als ik thuis kom, dan ruikt alles ook naar een soort hele zoete, zoete alcohollucht. Een, een soort 16. Ik ben 16 jaar of Dus zeg maar. dat is geen pijn? Oh, nee. Gewoon even goed diep in en uitademen. Als je bijvoorbeeld morgen weer moet filmen, kan het dan op blijven zitten of moet Nee, het is sowieso altijd maar één dag. Dus echt aan het eind van de dag moet je af en dan de volgende dag weer opnieuw. Mm -hmm. En ja, het komt heel soms voor dat er dan net een stukje even wat ingeput moet worden. Maar dat is echt aan pas aan het eind van de dag. Maar eigenlijk is het bijna net. Nou, het ziet er in ieder geval heel stoer uit. Ja, dat Ik ga we het wel thuis. <laughs> heb je die in de nieuwstraat laten zetten? Ja, klopt. Als dat ziet, joh. Ja, ik eh, heb er ook één van Ah, Mooi. <laughs> Thanks. <laughs> Hij is wel mooi gezet. Thanks. Hij is Thanks. hartstikke mooi gezet. Erik, jij doet de special effects voor ogenbos. En is het leuk om de special effects van ogenbos te doen? Ja, eigenlijk is het... Niet zo gecompliceerd, dus het was even een, een dingetje om die tattoo helemaal aansluitend te krijgen. Maar over het algemeen, als ik kijk naar, naar de werkzaamheden die ik verricht, is het niet zeg maar, heel gecompliceerd. Maak je die tatoeages, maak je dat zelf? Ja, dus uh, wat we hebben gedaan is een soort malletje gemaakt van, van Bob's arm. Zodat we de vorm helemaal goed hebben en daar heb ik dus het ontwerp omheen gemaakt, zodat het perfect op maat is. En ben je dan lang bezig met voorbereidingen voor special effects? Niet misschien alleen Bob, maar in het algemeen? Ja, dat is super uiteenlopend. Ik kan, zoals met deze tatoeage, denk ik dat ik een, een dag aan het tekenen ben geweest. Maar ik heb ook soms met projecten dat ik gewoon drie, vier maanden voorbereidingstijd heb. Dus het is echt maar net aan, ja, wat moet je bouwen? Heel cool. Het klinkt echt als een hele coole baan waarin je elke keer iets anders moet doen. Vind je dat je de allerleukste baan ter wereld hebt? De allerleukste maand ter wereld, dat weet ik niet, maar uh, ik heb heel veel plezier in wat ik doe. Doe je dan alles zelf? Want het lijkt me heel veel werk, alles wat je net hebt opgenoemd. Heb je dan een soort van assistententeam? Of... Ik heb het bedrijf samen met mijn vader, van wie ik het ook heb geleerd. Um, en voor de rest afhankelijk op projectbasis werken we met freelancers. Dus dan dat kan dat team uh, uit vijf man bestaan of soms uit tien. Uh, maar dat, ja, dat ligt eraan hoe, hoe groot is de klus en wat is het budget uiteraard. Hoeveel films en series doe je ongeveer in een jaar? 10, 20? Ja, ja geen idee. <laughs> Veel. Uh, ja, en, en kijk, het verschilt ook heel. Hè. Soms bellen ze voor een serie en hebben ze een klein tatoeageetje en wat bloed of een paar kogelwondjes nodig. En de andere keer moet je echt daadwerkelijk op de set uh, special make-up aanbrengen. Dus het, het, het, het varieert heel erg.